Een nieuwe oefening in het onderdeel tekstverwerking, dit keer weer uitgevoerd in Google documenten of Google Docs. Deze oefening gaat over tabellen, tekening, opmaakprofielen, automatische inhoudsopgaven en externe en interne links. Ook hier is er weer een voorbeeld beschikbaar. Als je op die link drukt, dan krijg je de oplossing van een document. Zo zal het documentje en na een tijdje uitzien. De oefeningen zelf staan altijd toegevoegd als een fotootje of de oplossing van de oefening staat er altijd bij. Ik ga deze oefening afwerken. Ik ga dat in het volledige scherm doen, zodat ik die bovenste informatie eigenlijk niet meer zie. Hè. Jullie weten nu dat je naar een fullscreen venstertje gaat. Dat is ofwel dit knopje gebruiken, ofwel de F11 toets die ik nu druk op mijn toetsenbord. Goed, ik ga naar oefening 1. Ik moet deze tabel gaan nabouwen. Dit is een foto, dus die kan je niet bewerken. Als je bij mij naar de opgave zou gaan kijken, of de oplossing, sorry, dan zie je hier dat je hier wel dingetjes in zou bij kunnen typen. Dat is natuurlijk een echte tabel. Goed, ik ga de oefening namaken en ik maak die na onder de opdrachten. Dus hier ga ik plaats voorzien. Fana. Daar komt de nieuwe tabel. Heel eenvoudig, je gaat naar invoegen, je gaat naar tabel. Ik heb een tabel nodig met drie kolommen en in dit geval vijf rijen. Daar staat de tabel al. Ik heb in de linker kolom nodig geslacht, ikzelf, broers enzovoorts. De woorden die daar staan, ik type geslacht, ikzelf. Als dit te lang duren, dan kan je natuurlijk altijd eventjes doorspoelen in YouTube. Dat is heel eenvoudig. Broers en zussen, zo. Vader en moeder. En dan oma's nog en opa's. Zo. Die ga ik verder aanvullen, die tabel. Ik zie hier wel nog dat ik dit van het lettertype of het font Calibri moet gaan maken. Dus ga je hem dus alles selecteren, dat maakt het gemakkelijker. Dat is al Calibri, de puntgrootte is 11, zie ik nu staan, en gecentreerd. Dat wil zeggen dat ik hem hier nog in het midden moet gaan zetten. Um, ah, ik, ik heb verkeerd gekeken, dus cursief en rechts uitlijnen. Dus deze dingetjes moesten cursief staan, zo, en rechts uitgelijnd staan. Dan, vul de bovenste rij aan met man en vrouw. Dus langs geslacht moet man en aan de rechterkant vrouw staan. Zo. Uh, dan zit ik hier in de oefening vet.grote 11 en gecentreerd. Dus ik selecteer mijn inhoud vet.grote 11 is nog altijd correct. Uh, gecentreerd staat ook al juist de achtergrond. is dus zwart en de letters zijn wit. Dus ik ga de achtergrond aanpassen naar zwart. En de letterkleur, dat vind ik terug hier. De tekstkleur in het wit. Zo, dan heb ik man en vrouw. Uh, ik ga de woorden jongen en meisje er ook al onder toevoegen. Dus ik kan er achter man staan. Jongen. Zo. En hier achter mevrouw komt. Eerst een rondhaakje meisje. Zo. Dan eens even kijken wat er nog gevraagd wordt. Voeg boven de bovenste rij een nieuwe rij toe en voeg de drie cellen samen. Dus ik klik op de bovenste rij, rechtermuisknop, rij erboven toevoegen. Je ziet dat hier duidelijk nog de drie kolommen staan. Dus ik selecteer ze alle drie. Rechtermuisknop en ik zeg cellen samenvoegen. En ik heb één grote cel. Daar moet het woord genealogie in staan. Dat moet ook in druklettertjes. Genealogie. Zo. Dat moet vet, punt grootte 14 en gecentreerd. Dus punt grootte 14. Oei, ik had het woord niet geselecteerd. Punt grootte 14, niet meer cursief, wel vet, gecentreerd. Uh, eens even kijken. Wit met een lichtrode achtergrond. Dus de tekstkleur is wit. De achtergrond van die cel. Ik ga eventjes de cel zelf selecteren. Zo. De achtergrond van die cel is lichtrood. Bijvoorbeeld deze. Goed, even kijken. Zorg ervoor dat onder het woord geslacht verticaal in het midden wordt uitgelijnd. Dat is hier al. Dus het woord geslacht staat nu bovenaan in deze cel. Dus als ik zeg dat het moet in het midden gaan staan, kan ze eventjes allemaal aanduiden, want dat is eigenlijk altijd mooi en verzorgd. Rechtermuisknop, tabel eigenschappen. En ik zeg dat de verticale uitleiding niet van boven staat, maar in het midden. Van het moment dat ik op oké okay druk, ga je zien dat geslacht mooi in het midden van die cel gaat staan. Oké, okay, voilà. Dus geslacht staat daar. Prima een uh, rode achtergrond, Zorg dat dus de kolommen een lichte stippelijn staat. Dus je hebt misschien het voorbeeld gezien dat ik dat in de bovenste rij, of in de bovenste cel, niet gedaan heb. Dus ik selecteer eventjes deze, en ik ga zeggen dat er een stippelijntje tussen moet. Zo. Wat nog? Geef je... Ah, ik heb ben een dingetje vergeten hier, er moet een link komen, deze link eigenlijk. Die moet verschijnen van het moment dat je op genealogie drukt. Dus als ik even de link controleer, dan zit ik op die website rechtermuisknop kopiëren en ik ga die natuurlijk hier plakken. Ik maak er een link van, ik gebruik het knopje van boven, link toevoegen en ik plak mijn link daarin. Ik zeg toepassen, en voilà. Ah, nu zie je natuurlijk dat die opmaak naar link opmaak is, dus dat had ik misschien daar straks eventjes moeten aanpassen. Ik maak die terug wit en ik doe het onderlijnen uit, voilà. Nu zien we dat eigenlijk niet zo, niet zo heel goed meer, hè. Goed, die tabel is redelijk klaar, denk ik. Behalve de inhoud natuurlijk. Die moet ik nog in invullen. Ik doe eventjes alsof ik mijn dochtertje ben. Joni Veltje. Zo. Zij heeft een zusje, Febe. Een Ikzelf. Jens Veltje. Evi is mijn vrouw. Zo. En de grootouders van Joni. En hier langs nog de oma's of moekjes varen. Voilà. Ah, nu zie ik dat die naam daar niet zo heel mooi in past. Dus ik ga even deze wat smaller maken. Deze kolom. En die twee kolommen die ga ik natuurlijk mooi zichzelf laten verdelen. Dus ik doe rechtermuisknop hier kolom verdelen. En hij gaat zelf Mooi met midden zoeken tussen die twee kolommetjes zijn. Dat is veel gemakkelijker natuurlijk. En dan geef jouw cel, dus die met jouw naam, een groene achtergrond. Bij jou, jou zal dat of deze zijn, of deze natuurlijk. Ik zelf sta hier, dus ik ga deze even aanduiden. Dat was een groene achtergrond. Groene achtergrond. En ik wil een markering in het vet. En dan een witte markering. Dus hier staat markeringskleur. En ik geef die als wit aan. Voilà. Dat is de opdracht met de tabel. Dan gaan we daaronder... En dezelfde, eigenlijk, dezelfde inhoud van hier, van in die tabel, moeten we in de tekening gaan gieten. Ik ga eventjes terug fullscreen gaan, dan hebben we ruimte genoeg op ons, uh, op ons blad. Hieronder ga ik die maken, dus ik doe invoegen, tekening. En ik kan beginnen te tekenen. Ik had jullie misschien eigenlijk eerst duidelijker moeten laten zien dat hier nog wat tips staan. Maak eerst één vorm mooi op. Bijvoorbeeld ik ga die Freddy veldje. die ga ik mooi opmaken. En dan die eigenlijk kopiëren en plakken. Dat is natuurlijk gemakkelijker. Um, invoegen. Tekening. Dus ik heb een tekstvak nodig. Nu, je kan met een tekstvak gaan werken, maar ik weet dat ik een vorm eigenlijk beter kan gebruiken, omdat er wat mooie vormen te krijgen zijn hier. En dat geeft je een, een, een mooiere inhoud eigenlijk. Hè? Ik zal deze eens even kiezen. Zo. Ik ga die al eens vullen. Zo. Ik ga die al wat opmaak geven. Ik zal die centreren. Zorgen dat het altijd mooi in het midden staat. Ik ga een lettertype kiezen. Voor de zekere eventjes selecteren. Lobster is een mooi lettertype. 14, dus eigenlijk prima. Ik kan hem eigenlijk nog een klein beetje kleiner maken. Ik vind het kleurtje op zich ook goed. Dus ik ga het eventjes bij deze houden. Ik ga deze kopiëren. Ctrl-C, ctrl v. En hij gaat een nieuwe maken. En hij maakt dat eigenlijk mooi. Ik geeft je zo wat hulplijnen om dat mooi uit te lijnen. Uh, zo. Dat is de oma. Samen, dat zijn mijn vader en moeder. Samen hebben zij meerdere kinderen gekregen. Waaronder ikzelf. Uh, zo. Dan heb ik uh, eigenlijk de andere kant van de familie natuurlijk. Dus ik ga sowieso nog één keertje die vorm gebruiken. Zo. Ik geef die wel een ander kleurtje nu. Dus in plaats van die kleur, een lichte groene kleur. Dus dat is de vader van mijn vrouw, zo, kopiëren-plakken, die zet ik hier langs. En dat is de oma eigenlijk. Hè. En zo, samen hebben zij ook meerdere kinderen waaronder mijn vrouw. Dus die gaan we hier ertussen plaatsen. En zo, even lieben. En daaruit zijn twee kindjes gekomen uit dat huwelijk. Dus ik ga die er allebei bij zetten. Hier komt Joni vuiltje. Dat is niet, liever een paar Zo. En dan nog eentje. Ik plak iedere keer. Ik doe natuurlijk ctrl-v gewoon om te plakken. Ik wil die op een mooie hoogte natuurlijk krijgen. Zo. Dat is Joni en Febe. Ik denk dat ik dit niet aan de kant kan slepen. Dat is een beetje jammer dat jullie het voorbeeld niet kunnen zien. Ik kan wel Ctrl-Tab drukken om even naar mijn voorbeeld nog eens te gaan afkijken. Ik heb dat toch in een ander kleurtje gezet. Dus ik ga deze ook terug in dat lichtblauwe zetten. Even zoeken. Daar. En dan dit lichtblauw hebben we gebruikt. Dan verbindingslijntjes tussenin gaan plaatsen. Hier zie je lijnen selecteren en je kan hier verbindingslijnen gaan kiezen. Ik pak even de gebogen verbindingslijn. Nu ook hier als je er zo eentje maakt, dan heeft hij al een standaard opmaak. Je kan dan zelf een ander kleurtje kiezen. Ik ga er nu even roze tussen zetten. En bijvoorbeeld stiplijntjes. Dan zie je dat. Dat is misschien wat dun getekend. Dus ik zal de lijndikte eens op 3 zetten. Dan zie je die lijntjes. Deze mag je nog weg. Ik had er eentje te veel. Dus een verbindingslijntje gaan tekenen tussen hier en hier. Uh, en dan bijvoorbeeld ook nog eentje naar Hier hadden we dat gedaan. Hier doe ik hetzelfde. En zo teken overal die verbindingslijnen. Je ziet dat ik de opmaak wel kwijt ben van die verbindingslijnen. Dus ik ga even al die lijnen selecteren. Dat doe ik door de ctrl toets in te drukken. Dan kon je meerdere objecten selecteren. Dat stond ook in de tips. Zo. En dan duid ik diezelfde kleur aan. Dezelfde stippeltjes. Zo. En dezelfde dikte. Ik denk dat ik 3 gekozen had als dikte. Voilà, En dan hebben al die, uh, al die lijntjes dezelfde opmaak. Ik heb ook nog verbindingslijnen gekozen. Tussen deze twee. Maar ja, dat moet eigenlijk geen geknikte verbindingslijn zijn. Ik denk dat er ook wel een rechte lijn zal zijn. Voilà. Dus ik zal een lijn tekenen van daar naar daar. Ook hier. Maar ik zal, zal eerst de lijntjes tekenen. Dat is gemakkelijker. Zo. Van daar naar daar. Van hier naar hier. Zo. En. Ja, die zijn niet getrouwd. Maar ik denk wel dat ik ze aan elkaar gelinkt heb. Ik ga eens eventjes kijken. Ja, omdat het... Twee zusjes van elkaar zijn ook hier een verbindingspijltje tussen gedaan. En ook hier ga ik die pijlen een beetje mooier maken, want dat zwart is natuurlijk maar simpel. Denk eraan om de controltoets in te houden. Ook dat ken je nog. Dus dikte 3 misschien. En een lijnkleurtje, niet zo opvallend. Iets blauw. Ik vind een lijndikte van 3 een klein beetje te veel. Zo, voilà. Lichte lijntjes. Je drukt op opslaan en sluiten. En die oefening staat ertussen. Het staat wel een beetje op de verkeerde plaats, dus ik ga die wat naar onder halen. Zo. Ik ben er bijna. Daar staat mijn tekening. Ik krijg ze niet zo mooi naar beneden. Ik zit nog in mijn opzommingstekens. Dus die gaan we even uitzetten. Die moeten we wat kleiner gaan maken, want het past er niet helemaal op. Een beetje aan het prutsen, om die er mooi op te krijgen. Dit is ook geen opmaakprofiel. Het ah, is een beetje jammer dat ik dat juist in dat opsommingsteken gezet heb. Voilà. De opsommingsteken is er eventjes uit weggedaan. Terug wat groter maken. Dit stond op mijn volgende blad. Zo. En nu zie je dat die tekening redelijk mooi overeenkomt, komt. Hè. Het handige van een tekening is stel dat je ergens een fout maakt. Bijvoorbeeld je wilt Jens-veldje gaan afkorten in j punt veldje Je dubbelklikt er gewoon op. Je kan nog altijd in die objecten de bewerking gaan doen. Hier maak ik gewoon je puntveldje van je doet, opslaan en sluiten. En die hele eh, tekening moet je eigenlijk niet opnieuw maken. Hè. Heel snel, heel eenvoudig aangepast. Super eenvoudig eigenlijk. Zo. Opslaan en sluiten. Goed. Op naar het volgende, de opmaakprofielen. Super belangrijk eigenlijk. Werken met stijlen of opmaakprofielen. Ook in Word doen, ook in writer doen. Um, dat geef je. De mogelijkheid om heel snel alle titeltjes binnen een, een document te gaan aanpassen. Goed, ik ga niet alles overlezen wat daar staat, maar ik ga gewoon eventjes doen wat dat ik juist vraag. Je kan altijd meer informatie gaan ophalen in die link die daar staat. Uh, sommige mensen kennen stijlen al een beetje. Kop 1, kop 2, dat zijn dingen die in Word en Writer ook terugkomen. Maak alle titels van het document van het type Kop 1. Ik zal eens eventjes naar boven scrollen. Daar begint het eerste. Dit woord tabellen ga ik van de kop hier van boven. Van het type kop 1 maken. Dus ik druk op kop 1. Je ziet dat het een klein beetje verandert. Dat doe ik ook met de andere dingetjes. Als dus Ik ga dit nog even wegdoen. Ik zet hier kop 1. Ook opmaakprofielen maak ik van het type kop 1. Automatische inhoudsopgave. Kop 1. En eens even kijken. Nog eentje. Links maak ik van het type kop 1. Dat heeft verschillende voordelen hoor. Eentje daarvan is dat we die koppen dan uniform gaan kunnen uh, een opmaak geven. Een tweede voorbeeld is dat we die kunnen gebruiken voor een automatische inhoudsopgave. Ik ga je uitleggen wat dat ik met de opmaak bedoel. Selecteer een van deze titels die je juist in kop 1 hebt gezet en verfraai deze. Rood onderlijnd, lettertype lobster en punt grote 14. Dus ik duid er zo eentje aan. Ik zet die in het rood. Zo. Um, ik moest het ook nog onderlijnen, dus ik ga die ook nog eventjes onderlijnen. Lettertype is niet Ariel, maar lobster. Even zoeken. Daar zit die. En de puntgrootte is 14, die staat nu nog op 18, dus die zet ik op 14. Kijk, hè. nu is deze kop wel aangepast, maar als ik naar boven scroll, tekening en tabellen zijn dat niet... Nu kan ik gaan zeggen, overal in mijn document moeten die koppen aangepast worden. Dat kan je op twee manieren. Er staat hier druk op de aangepaste knop, de kop. Sorry. En ga je hier zeggen van kop 1 update om overeen te komen. Of je gaat naar um, je stijlmenu, hier van boven. En je ziet achter kop 1 ook zo'n pijltje staan. En daar staat ook zo één. Kop 1 update om overeen te komen. Ik kan het eens even laten zien terwijl ik hier aan, bij tekening sta. Ik zeg normale tekst kop 1. En ik zeg. Kop 1 updaten. En hij heeft het eh, om de een of andere reden niet gedaan. Ik ga even kijken wat hij nu juist misgedaan heeft. Ah, ik had natuurlijk moeten duidelijk maken dat dit mijn nieuwe stijl was. Uh, foutje van mij, dus ik doe even ongedaan maken. Ik had natuurlijk hierop moeten staan. Ik kan het je niet tegelijk laten zien. Ik denk als ik een beetje uitzoom, gaat dat het misschien wel hè. Ik probeer uit te zoomen. Hij het er een beetje moeilijk mee. Ja, krijg je ze nog juist op één blad. Je ziet daar van boven tekening staan en hier opmaakprofielen. Ik doe rechtermuisknop erop En ik zeg kop 1 updaten. En nu ga je zien dat hier van boven rechtstreeks mee is aangepast. Ik scroll nog eens naar boven Ook tabellen is aangepast. Automatische inhoudsopgave is aangepast. En zelfs links. Stel dat je nu, ik ga even terug inzoomen. Zet het terug op niet 110, maar... 100%. Stel dat je dat rood niet meer mooi vindt, of het lettertype. Je kan dan heel snel zoiets veranderen. Ik kan nu gewoon enkel de kleur eventjes aanpassen. Ik zeg ergens een, uh, een oranje kleur. Uh, misschien nog iets donkerder, maar op zich maakt het niet uit. Rechtermuisknop. Kop 1, updaten. En overal in je document is diezelfde. Oh, hier is iets misgegaan. In je documentje zou dat overal moeten gebeurd zijn. Om de een of andere reden heeft hij het hier niet gedaan. Vreemd. We gaan eens dus een nieuwe test doen. Dus als ik hier zeg recht, ik ga dit selecteren, ik zet het in het rood, zo. En we zeggen daartegen, kop 1, updaten. Dan nu heeft hij het wel gedaan. Hm. Er zat een klein foutje in, maar op zich, je ziet dat alles nu terug rood is. Dus dat is één voordeel van met zo'n opmaakprofiel te werken. Hier staat, soms blijft de opmaak van zo'n kop plakken. Dus als je hier zou staan, en je drukt Ctrl-Enter, je komt op een nieuwe pagina. Allee, je hebt eigenlijk een nieuw pagina-einde gemaakt. Hier is dat. Op het moment dat je hier gaat typen, ga je zien... Het is een beetje stom dat dat zo voor jullie nu verspringt. Hè? Dus ik kan er eventjes bij halen. Zo, die ga ik op het volgende blad zetten. Voilà. Je ziet dat wat ik hier begin te typen eigenlijk nog in diezelfde kop vasthangt. Dus soms heb je het nodig dat die opmaak terug normaal wordt. En dan kan je hier bij het stijlvent van boven gewoon kiezen voor normale tekst. En dan ben je eigenlijk terug vertrokken. En dan kan je terug verder schrijven. Stel dat je hier een nieuw titeltje hebt, titel 2. En daaronder weer wat tekst. Dan zou je die titel kunnen aanduiden. En je zegt dan heel snel: oké, jij bent van het type kop. En je hebt uh, de opmaak eigenlijk overal doorgeplaatst. Goed, dit heb ik nu niet nodig. Dus ik ga het even terug weg doen. Delete. Delete. En nog één keertje. Daar staat. Die. Voilà. Goed. Op naar het voorlaatste onderdeel. Je hebt een automatische inhoudsopgave die we moeten gaan genereren. En inhoudsopgave in de tekstverwerker type je nooit zelf. Die laat je genereren. Hier zie je meer informatie onder die link. Daar kan je altijd eventjes naartoe gaan. Nu, ik ga die zelf snel plaatsen. Um, Voegen een pilot 2 bijvoorbeeld een leeg blad toe. En dan gaan we um, daar misschien onze inhoudsopgave zetten. Hè? Dat is het gemakkelijkste. Ik ga hier heel naar boven. Hier wil ik de inhoudsopgave hebben staan, Dus ik ga hier al zeggen inhoudsopgave. Zo. Die hoeft eigenlijk niet, links te staan, uh, niet in het midden te staan. Die kan weer gewoon rechts staan. En hier gaat die moeten komen. Heel eenvoudig. Je doet invoegen, inhoudsopgave. En je kan kiezen tussen een inhoudsopgave met paginanummers of eentje zonder. Dus met de gewone blauwe links. Ik had er nu een met paginanummers. Je klikt daar gewoon op. En hij gaat automatisch een inhoudsopgave toevoegen met alle koppen die je had toegevoegd. ...een, een paginaatje terug, of één regeltje terug doen... ...en je ziet er, tabellen staan op 2, tekeningen staan op 3... ...en die werkt ook al, hè, want je kan er gewoon op klikken... Hop, ...en dan springt die naar de juiste plaats in het document. Nu, in het testje stond hier... Eh, ...en zeventjes zoeken... ...voeg op pagina 2 bijvoorbeeld een leeg blad toe... We ...zullen dan zeventjes doen. Hè. Zo, kijk, je ziet hier nu dat tabellen op pagina 2 begint... ...maar als ik hier nu een leeg blad voorzet... ...Ctrl-Enter... ...dan zie je dat op pagina 2 nu een leeg blad is... En dat tabellen eigenlijk op pagina 3 begint en tekening op pagina 4 begint. Als ik nu van boven ga kijken in mijn inhoudsopgave, dat staat nog fout, hè, want tabellen staat hier nog op 2 en tekening op 3. Je klikt gewoon op die inhoudsopgave. Je ziet hier van boven zo een wieltje staan, een refresh-icoon. Als je daarop drukt, ga je zien dat die automatisch die pagina's gaat aanpassen. Je klik daarop en heeft de juiste nieuwe pagina's ingevuld ook dingetjes die je aanpast. Hè. Als we bijvoorbeeld hier achter het woord tekening in onze titel iets gaan bijtypen, wat ook in de opdracht staat, dus je gaat naar, oh, de tekening ben ik al voorbij, daar staat die, tekening, en ik zet daarachter mijn stamboom, zo. Als ik nu naar boven scroll, dan staat dat natuurlijk nog niet automatisch in de noodopgave, maar als ik hier ergens klik en ik pak het refresh-icoon, dan ga je zien, achter het woord tekening komt mijn stamboom te staan, ik ga dat ook even doen, ik druk erop, en hij heeft die hele titel aangevuld. Nu, ook nu kan je nog, nog uh, een mooie opmaak geven aan je uh, aan alinea eigenlijk, hè, aan je inhoudsopgave. Ik had dat als voorbeeldje, ik denk een klein randje rondgezet. Dus een rand van één punt, ik had die eens even in het rood gezet, als ik mij niet vergis. En ik had een lichtgele achtergrond gekozen, een klein beetje randopvulling. Je druk toepassen. En je ziet dat hij eigenlijk vrij snel een mooie inhoudsopgave gemaakt hebt. Het enige vervelende is, als je refresh doet, dan is de opmaak weg, dan moet je die eventjes gaan terug toepassen. Um, dat is het enige vervelende eigenlijk. Laatste opdracht. We zijn er bijna door, het is een lang filmpje geworden. We moeten verschillende links gaan maken: een externe link, dus naar ergens buiten het document. En dan de twee interne links. Ik heb een externe link nodig die hier zegt, bezoek de Instagram pagina van het Lyceum te genk. Op het woord Lyceum moet een link komen naar deze URL. Dus ik ga de URL nu al aanduiden, rechtermuisknop kopiëren. En ik ga hier het woordje Lyceum aanduiden. Zo, ik maak er een link van. Eentje wachten, hij zoekt zelf al wat informatie over het Lyceum op. Ik ga toch gewoon die link hier plakken, toepassen en die link is klaar. Nu, je kan ook interne links maken die ergens binnen het document springen. Dus maak nu hier een interne link die naar het eerste hoofdstuk tabellen springt. Dus ik heb daar een link nodig. Je selecteert gewoon de plaats waar je de link nodig hebt. Je drukt op link toevoegen. Je moet eentje wachten, want hij gaat wat informatie opzoeken op het internet. Maar hier staan koppen. En als je die uitklikt, dan krijg je alle koppen te zien die je al gemaakt had. Ik moest hier springen naar het hoofdstuk van de tabellen. Dus ik duid gewoon tabellen aan toepassen. Ik ga dat ook eens eventjes testen. Dus als iemand hier klikt en hij klikt op de link, dan springt hij rechtstreeks naar het hoofdstuk van de tabellen. Dus zo kan je heel snel een link maken naar een plaats binnen je document. Stel dat je naar een plaats in je document wil waar geen um, waar geen kop gebruikt wordt, bijvoorbeeld hier. Maak een derde vorm van links door aan de start van je document bij je naam een bladwijzer toe te voegen. Dan kan je daar ook een link naartoe maken. Dus heel van boven heb ik staan hier naam als ik zeg van, ik wil hier eerst een bladwijzer toevoegen. Heel eenvoudig. Je drukt invoegen. En hier staat bladwijzer. Daar komt zo'n klein icoontje bij te staan. Dat is eigenlijk een link. En nu kan je vanonder, gewoon, op die plaats waar dat je hem nodig hebt, kiezen voor... Ik ga het hier tonen. Maak daarna hier een link naartoe. Dus hier selecteer je. Je drukt op icoontje. Het icoontje van uh, een link toevoegen. En je zegt gewoon, ik wil naar een bladwijzer gaan. De bladwijzer van de naam je drukt toepassen. Iemand die hier klikt... Op de link, die springt automatisch naar de naam van boven. Nu, eigenlijk hebben we dan alles uitgelegd, behalve dat hier nog bij de automatische inhoudsopgave ook stond van, uh, eens eventjes kijken, tip, de standaard inhoudsopgave in Google Docs is misschien voor jou niet voldoende, maar ieder G Suite of Google Suite uh, bestand, niet alleen documenten, maar ook spreadsheets en presentaties, kan je uitbreiden met zowel gratis als betalende add-ons. Eentje dat ik hier in het voorbeeld aangeef is Table of Contents. Dus als ik bij add-ons ga kijken, dan heb ik hier nog geen enkele add-on in mijn document zitten. Ik kan eenvoudig een add-on toevoegen. Als ik add-on toevoegen druk, dan krijg ik er heel veel te zien. Dus die kan je allemaal gaan gebruiken. Degene die ik nodig heb, je kan hier ook gaan zoeken natuurlijk aan de, aan de linkerkant in categorieën. Maar degene die ik nodig heb, heeft, heet Table of Contents. Maar als je Table ingeeft, dan ga je hem ook vinden. Hier staat die Table of Contents. Als je die aanduidt, krijg je wat meer informatie. Het is een gratis add-on. Dus als je die drukt... Gaat hij die installeren? Je moet misschien soms nog eens een keertje toestemming geven. Zo, ik geef even toestemming. Even wachten totdat hij die plugin of die add-on eigenlijk heeft toegevoegd. Je ziet daar hier niet zo heel veel van, maar je document is wel aangepast. Je ziet dat er modaliteit of extra functie in zit. Dus als je hier je uitleg kan gaan lezen, dan ja, bij deze add-on zie je dan dat er aan de rechterkant eigenlijk de inhoudsopgave al wordt uh, opgebouwd. En hier zou je dan ook kunnen gaan bepalen hoeveel niveaus van koppen dat je wil gaan toevoegen. Dus als je meerdere koppen hebt, zou je kunnen zeggen, ik wil maar twee niveaus in mijn inhoudsopgave gaan tonen. Uh, ja, deze opties kan je dus eigenlijk allemaal gebruiken, en met genummerde lijstjes erin staan, enzovoort. Dus dit is een add-on die je kan gebruiken, niet moet gebruiken, maar die je kan gebruiken. Je vindt de add-ons dan ook altijd terug bij add-ons, en dan zie je, er is er eentje bijgekomen, Table of Contents, die je weer kan gaan tonen in de zijbalk. Hij laat dat eventjes in. En dan staat hij daar. Zo. Voilà. Nu ben ik eigenlijk klaar met mijn hele oefening. Heeft lang geduurd, eh, maar er is ook veel in uitgelegd. Veel succes alvast.